Je schrikt je vast kapot als er opeens een meteoriet in je woonkamer knalt. Maar je hebt dan wel waardevol spul in handen. Ik vertel je waarom. Valt er binnenkort een meteoriet op je dak? Dit is de Universiteit van Nederland. Er valt van alles uit de lucht naar beneden, zoals regen en hagel. Maar soms is het exotische materiaal: gesteente vanuit de ruimte. En als dat inslaat, noemen we het een meteoriet. Met enige regelmaat vliegen er stukken materiaal vanuit het zonnestelsel de dampkring in. En dat zal doorgaans opbranden als een indrukwekkend heldere vuurbol. Soms is dat brokstuk groot genoeg en blijft er na die vuurbol wat materiaal over. Een enkele keer gebeurt dat ook boven Nederland en kan het zomaar zijn dat er een gapend gat in het dak van je huis of schuurtje hebt. Klinkt dat als science fiction? Zeker niet, want in 2017 gebeurde precies dat in het Noord-Hollandse Broek in Waterland. En geloof het of niet, de wetenschap staat te springen van geluk als er zo'n meteoriet bij jou zou inslaan in het dak van je huis of je tuin. Verse meteorieten vinden is moeilijk en juist deze stukjes steen zijn erg waardevol voor het onderzoek. Misschien denk je nog steeds, ja en? Nou, behalve dat dit gesteente soms miljoenen jaren onderweg geweest kan zijn, bevat het ook een schat aan informatie over het ontstaan van het zonnestelsel en daarmee de planeten. En dat kan ons ook weer meer vertellen over hoe onze eigen aarde is ontstaan. En daar ga ik jullie in dit college van alles over vertellen. Nou, als je van reizen houdt, heb je vast wel eens een hele mooie hike gemaakt. Dit was bijvoorbeeld de bestemming van mijn laatste grote hike... in het Nationaal Park van Torres del Paine in Patagonië. En Het zal je opvallen tijdens dat soort hikes dat je allemaal soorten gesteenten tegenkomt. En Dit stukje steen komt bijvoorbeeld uit Patagonië. Nou, wat het interessante is, is dat landschappen, bergen en gesteentelagen... die vormen als het ware de hoofdstukken van het verhaal van hoe onze aarde zich ontwikkelde. We kunnen hieruit afleiden hoe de atmosfeer van de aarde veranderde door het ontstaan van leven, hoe tektonische platen aan de wandel gingen en hoe bergen werden opgebouwd, of zelfs hoe rivieren en gletsjers het landschap vormden zoals dat van Nederland. Kortom, gesteenten en landschappen zijn de verhalenvertellers van het geologisch verleden van onze planeet. Alleen dat verhaal dat kunnen we niet volledig terugvinden hier op aarde. Het oudste gesteente is zo'n 4,4 miljard jaar oud. Dat klinkt oud... Maar daarmee zijn we lang nog niet bij het ontstaan van ons zonnestelsel en een planeet zoals onze aarde. Dat is nog zo'n 200 miljoen jaar eerder. En om een idee te krijgen hoe onze aarde is ontstaan, moeten we onze blik dus niet alleen naar beneden toe richten, maar juist ook naar dat wat er boven te vinden is. In de winter kun je aan de zuidelijke sterrenhemel bijvoorbeeld het zandlopenvormige sterrenbeeld Orion zien staan. In het onderste deel daarvan bevindt zich de Orionnevel. En dat is een soort kosmische kraamkamer, Waar nu, as we speak, gas en stof aan het samenklonteren is tot nieuwe sterren en planeten. En we denken dat ons zonnestelsel ook op zo'n manier in een gaswolk is ontstaan. Met een telescoop tuur je met gemak ook vanuit Nederland naar zo'n nevel. Maar ja, toch kunnen we niet ver genoeg inzoomen om te zien wat er nou precies gebeurt... en welke processen daar uiteindelijk leiden tot de vorming van een nieuw zonnestelsel. Kortom, de antwoorden vinden we niet uitsluitend door een telescoop... of door onderzoek aan het oppervlak van de aarde zelf. Als we dus willen begrijpen hoe de aarde ooit is ontstaan, dan moeten we ook op zoek naar de restanten uit die vormingsfase van het zonnestelsel. Als fossielen ons een beeld geven van ja, de dieren en de planten die ooit leefden op aarde, dan zijn meteorieten in feite de fossielen van de bouwstenen die ooit bijdroegen aan de vorming van de rotsplaneet in het zonnestelsel. Die bevatten als het ware de tekst van het geboortekaartje van onze planeet. Meteorieten zijn feitelijk kleine brokstukken die afkomstig zijn van veel grotere brokstukken en die noemen de planetoïden. Deze bewegen in banen om de zon tussen de hedendaagse planeten. Deze planetoïden dat zijn hemellichamen die ooit gevormd zijn in die beginfase van ons zonnestelsel. En hoewel planeten zoals de aarde zich in heel veel opzichten ja, tot op de dag van vandaag blijven doorontwikkelen, zijn eigenlijk die planetoïden vandaag de dag nog steeds min of meer hetzelfde zoals ze waren ten tijde van hun vorming. En dat maakt ze ook zo interessant voor de wetenschap. Als we er een klein stukje van zouden kunnen bemachtigen... dan hebben we daarmee in feite de bouwstenen in handen van de hedendaagse rotsplaneten... zoals Mercurius, Venus, Aarde en Mars. Als je naar het uiterlijk van die planetoïden kijkt... dan zie je ook dat ze er behoorlijk pokdalig uitzien, met heel veel kraters. En dat illustreert ook dat er toen en nu tal van onderlinge botsingen plaatsvonden. En het gebeurt dan ook met regelmaat dat er kleine stukjes afbreken... en die zo als het ware het zonnestelsel ingeslingerd worden. En dat materiaal, dat kan later een meteoriet worden als het hier op aarde neerkomt. Als je als wetenschapper dus onaangetast materiaal uit het zonnestelsel wilt hebben, dan zou je dus eigenlijk moeten wachten op dat ene moment dat er weer een stukje meteoriet op aarde landt. Je zou dan constant omhoog willen turen naar de volgende vuurbol, maar dat is natuurlijk een ondoenlijke taak. Gelukkig zijn er veel initiatieven waarmee we het luchtruim in de gaten houden. Dat gebeurt met videocamera's die op de lucht zijn gericht en die speuren binnen verschillende waarnemnetwerken naar de volgende vuurbollen. Het hele Nederlandse luchtruim is inmiddels afgedekt met dit soort camera's. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld deze fripon. Bij dit soort zoekacties zijn zowel onderzoeksinstellingen als amateurs betrokken. En als we afgaan op onze waarnemingen, dan zijn er ruwweg de twee jaar vuurbollen... waarvan we het vermoeden hebben dat hij misschien iets naar beneden is gekomen. Toch is succes niet gegarandeerd. Want in Nederland, met zijn zachte bodems en het vele water, is het moeilijk om iets terug te vinden. En daarom zijn die daken van huizen en schuurtjes eigenlijk de ideale meteorietdetectoren. Als een meteoriet iets raakt, dan weten we eigenlijk ook heel snel iets van het materiaal te bergen. Maar hoe zit het met de situatie wereldwijd? Nou, op dit moment staat de teller op ongeveer 65.929 meteorieten die we in de internationale meteorietdatabase aantreffen. En dat aantal loopt nog elke maand op. Als we kijken naar wat we daar aan soorten stenen en materialen aantreffen, dan zien we allereerst dat er een aantal verschillende soorten materialen zijn. Het overgrote gedeelte van deze meteorieten bestaat uit gesteente, zo'n 94%. Daarnaast is 5% van wat we aantreffen van metaal, een soort nikkel-ijzerlegering, en slechts 1% bestaat uit een bijzondere mix van steen en ijzer. Alles bij elkaar zie je dus dat er wel iets opmerkelijks aan de hand is. Want wie heeft opgelet bij aardrijkskunde, die weet dat rotsplaneten bestaan uit gesteente met daarbinnenin een metalen kern. En we zien dus dat die ingrediënten al vertegenwoordigd zijn in de bouwstenen van de planeten. Maar met drie uh, materiaalgroepen is het eigenlijk veel te simpel. Als we allereerst al naar de steenmeteorieten kijken in detail, dan zien we dat daar ook nog eens tientallen verschillende andere soorten onder te vinden zijn. En een kleurrijke manier om dat te doen is onder een microscoop. Met dit soort prachtige beelden hebben we een hele bijzondere kleurrijke blik op het inwendigen van deze stenen. En zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen welke mineralen erin zitten en tot welke klassen ze behoren. Of bijvoorbeeld hoe sterk ze zijn aangetast door inslagen of andere processen, zoals warmte en water. Die ronde bolletjes die je ziet, die noemen we trouwens chondrulen. En daarom heten dit soort steenmeteorieten chondrieten. Nou, wat kunnen we nou precies leren van meteorieten en wat voor informatie bevatten ze? Nou, daarvoor kunnen we eigenlijk de Nederlandse meteorieten heel mooi gebruiken. Want hoewel er slechts zes meteorieten in de afgelopen twee eeuwen zijn gevonden in ons land, geven ze wel een heel mooi inkijkje in wat er speelde in de eerste miljoenen jaren van ons zonnestelsel. En op de kaart zie je deze zes ook weergegeven. De oudste die we kennen is de Ude, die insloeg in 1840. De grootste, waarvan er twee stukken zijn gevonden die samen toch wel negen kilo wogen, dat is de Utrecht. En daarnaast vielen de meteorieten neer in Diepenveen, Ellemeet, Glanenbrug en Broek in Waterland. Laten we naar het lab gaan om deze drie meteorieten in meer detail te bekijken. De eerste meteoriet van de Nederlandse collectie is de Diepenveemeteoriet. En deze viel op 27 oktober 1873, maar hij werd pas in 2012 ontdekt in een privécollectie. Het is een zogenaamde koolstofgondriet, een van de vele soorten die je onder de steenmeteorieten kunt scharen. En als je hem in je handen hebt, dan lijkt het gitzwarte steentje eigenlijk iets weg te hebben van een barbecue briketje. In werkelijkheid is dat brosse stukje steen natuurlijk veel interessanter. En een team van 26 onderzoekers van verschillende internationale en Nederlandse onderzoeksinstituten, die deed het de afgelopen jaren onderzoek naar. En ze deden in ieder geval een belangrijke ontdekking, want deze steen is na anderhalve eeuw omzwerving in Nederland eigenlijk nog best vers. En mogelijk vertoont dit materiaal ook overeenkomsten met het oppervlak van de planetoïde Ryugu. En dit is de plek waar een Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 landde om er oppervlaktegruis te verzamelen. Het is dan ook interessant om dit soort meteorieten te vergelijken met het schaarse gruis... wat door dit soort satellieten wordt teruggebracht naar de aarde. Zien we bijvoorbeeld veel overeenkomsten of zijn er juist veel verschillen? En als die er zijn, waardoor zouden die zijn ontstaan? Een ander aspect maakt deze meteoriet ook heel erg interessant... Want het bevat naast het gesteente ook bijzondere chemische verbindingen. Daarom denken sommige onderzoekers dat meteorieten een rol kunnen spelen in het ontstaan van leven. De chemische verbindingen die daaraan kunnen bijdragen zouden dan niet op aarde hoeven te ontstaan. Maar die kunnen meeliften met dit soort brokstukken uit de ruimte naar het aardoppervlak. En daarmee zouden ze een soort kosmische kickstarters kunnen zijn van het leven. Een andere soort steenmeteoriet is de Broek in Waterland. En deze sloeg in op woensdag 11 januari 2017 in het dak van een schuurtje in het gelijknamige dorp. De vuurbol werd overigens door tientallen ooggetuigen in Nederland gezien. En de zwartgeblakende steen van ongeveer een halve kilo werd eigenlijk pas gevonden bij het repareren van de schade die was ontstaan in het dak van een schuurtje. Na de vondst werd door wetenschappers en amateurs een gebied van ongeveer 70 hectare in de omgeving van Broek in Waterland, net iets ten noorden van Amsterdam, afgezocht... Maar helaas levert het geen extra meteorietfragmenten op. En deze steenmeteoriet is een gewone gondriet. Een steenmeteoriet waarvan er bijzonder veel op aarde neerkomen. Geen buitenklasse dus, zoals de diepenveen, maar wel heel erg interessant door de verse val. En Wanneer we dieper in dit gesteente kijken, dan zien we nog een paar opvallende dingen. Zo bevat het gesteente heel veel van die bolletjes, die gondrulen. En dit soort steendruppeltjes die zijn waarschijnlijk ontstaan in die vormingsnevel van een zonnestelsel en zijn samengekonterd tot dit gesteente. En daartussen vinden we ook veel kleine metaaldeeltjes. In deze steenmeteorieten zien we dus al de twee belangrijkste ingrediënten... samenkomen waaruit ook de rotsplaneten ontstaan. Maar in deze meteoriet zitten ze nog door elkaar heen gemixt. En waarschijnlijk zijn dit fragmenten die afkomen van een soort middenklasseplaneet... die op zich al wat groter in omvang was... maar nog niet groot genoeg om zich verder te kunnen ontwikkelen. De derde meteoriet is de Elemate. En daarmee zetten we eigenlijk nog een stapje verder in de ontwikkeling tot een rotsplaneet. Op 28 augustus 1925 sloegen er twee meteorietfragmenten in rond het dorpje Cero'skerk op schouwen duiveland Het grootste fragment viel binnen de gemeente Ellameet en daarom draagt deze meteoriet ook deze naam. En de Ellameet behoort op grond van zijn mineralogische kenmerken tot de Diogenieten. En dit is een dieptegesteente waarvan de plek waar het ontstond eigenlijk veel dieper ligt in het ja, inwendigen van een groter doorontwikkelde planetoïde. De meteoriet bevat ook geen metaalfragmenten meer en is dus ook puur gesteente. Die ronde bolletjes zijn niet meer aanwezig. En het illustreert dat eigenlijk het inwendige van deze planetoïden al verder is ontwikkeld en dat het materiaal waarschijnlijk is opgesmolten. En daardoor kon het metaal ophopen in het binnenste, in een kern, en is de buitenkant van dit hemellichaam van gesteente. Maar het verhaal van de elementen is eigenlijk nog veel mooier, want we kunnen deze meteoriet namelijk ook koppelen aan een plek in het zonnestelsel. Op basis van spectroscopische metingen is vastkomen te staan dat deze groep steenmeteorieten zeer waarschijnlijk afkomstig is van de planetoïde 4 Vesta. Door te meten welke kleuren van het zonlicht weerkaatst worden door de planetoïde en eigenlijk hetzelfde te doen met de meteorieten in een meetopstelling in het lab, kunnen we zien dat hun geologische vingerafdruk in licht praktisch gelijk is. Zo bleek dat deze meteorieten waarschijnlijk uit een inslaggrate komen met een omvang van zo'n 500 kilometer op de Zuidpool van deze planetoïde. Nou, wat weten we nu eigenlijk dankzij deze vondsten over het ontstaan van een zonnestelsel en bijvoorbeeld het ontstaan van de planeten? De drieluik van de Nederlandse meteorieten geeft eigenlijk een opmaat meer in de vorming van een planeet. Sommige meteorieten, zoals de Diepenveen, die zitten al heel dicht in hun samenstelling tegen de oorspronkelijke oer-samenstelling van de gaswolk waaruit het zonnestelsel zo ooit ontstond. Als we bijvoorbeeld kijken naar de broek in Waterland, dan zien we al duidelijk dat het gesteente al wat verder is ontwikkeld en dat de materialen die nodig zijn voor de vorming van de planeet aanwezig zijn: gesteente en metaal. Het is alleen nog niet zo netjes geordend. En waarschijnlijk komt deze meteoriet dan weliswaar van een wat groter hemellichaam, maar die heeft zich nog niet zo heel ver doorontwikkeld. Pas bij de Element zien we een echte grote stap in die ontwikkeling. Deze meteoriet bestaat uit puur gesteente. En je kunt je dus afvragen waar dat metaal gebleven is. Deze meteoriet is afkomstig van een verder doorontwikkeld hemellichaam. En hoe groter en hoe zwaarder de gevormde planetoïde, hoe beter het zich als het ware van binnen kan ontwikkelen. Het metaal dat zakt namelijk naar het binnenste en kan zo een kern ontwikkelen die zich echt vormt tot een soort metalen bal. Achievement unlocked, zeg maar. En daaromheen zit het gesteente waar deze meteoriet dus van afkomstig is. Meteorieten vertellen ons dus meer over het groeiproces van een gaswolk naar een planetoïde en de doorgroei tot planeet. En dat zou ongeveer zo in elkaar zitten. In een gaswolk zoals de Orionnevel die ik in het begin noemde, klonden dat stof en dat gas dat samen en vormt als het ware het eerste vaste materiaal in het zonnestelsel. En daartussen zitten die ronde steendruppeltjes die ontstaan zijn door het smelten en weer uitharden van steenachtig materiaal. Dat zijn weer die gondrulen. En door een soort van sneeuwbaleffect hopen al deze materialen zich op tot grotere tastbare hemellichamen die uiteindelijk weer samenkomen tot de planeten. En het mooie is dat we deze informatie al voor een groot deel kunnen ontrafelen door goed te kijken naar deze drie Nederlandse meteorieten. Ze zijn elk uniek en vertellen elk dus een ander stukje van het verhaal dat een deel vormt van het ontstaansgeschiedenisverhaal van de rotsplaneten in ons zonnestelsel. Dat maakt het zoeken naar meteorieten ook zo belangrijk en wetenschappelijk waardevol. Hoe meer soorten we kunnen vinden, hoe beter we eigenlijk het verhaal kunnen vertellen over het ontstaan van de planeten en ons zonnestelsel. Ik begon dit college met de vraag of de volgende Nederlandse meteoriet op jouw dak terecht zal komen. Natuurlijk hopen we niet dat het daartoe komt, maar dat we met onze waarnemnetwerken, ooggetuigen en zoekacties in staat zijn om de volgende Nederlandse meteoriet te kunnen bergen. Wil je dus een bijdrage leveren aan deze zoektocht naar nieuw studiemateriaal uit het zonnestelsel? Kijk dan eens wat vaker omhoog. En als je dan een vuurbol ziet, meld je waarneming dan bij het landelijke vuurbolmeldpunt. Zo help je de wetenschap een stapje vooruit met het oplossen van die prikkelende vragen over het ontstaan van de aarde en andere rotsplaneten in ons zonnestelsel. Bedankt voor het kijken.